Ik ben vandaag samen met Janneke om te praten over wat er allemaal in, omgaat in mijn hoofd en om daar ook een oplossing mee te kunnen vinden. En ik uh, coach, train, geef therapie aan kids en jongeren met, uh, met de paarden. En bij jou is het ook heel erg gewoon het, het uitspreken van wat er allemaal in je kop zit. Je hebt een hele mooie kop, er <laughs> dus heel veel in en uh, ja, samen met de paarden en de plek hier uh, gaan we daar wat meer rust in brengen. Maar wat zou jij uh, hier willen vandaag? Meer rust in mijn eigen hoofd. Ja. Want het is best wel heel erg chaotisch bij mij heel snel. Dat ik heel veel aan uh, verschillende dingen tegelijkertijd denk. Mm -hmm. Bijvoorbeeld dan krijg ik weer een melding binnen en dan denk ik daar weer aan. Of zie ik daar verderop zie ik een wit huis en denk ik daar weer aan. Of dan zie ik een moeder met een buckelspet op en denk ik daar weer aan. Als ik daar geen slang. En dat is gewoon de hele tijd. Drama in mijn hoofd. Van ik zie de hele tijd dingen en ik wil de hele tijd dingen doen. Ja, dus dan moet je ook wel actie op. Want op zich dat jij dingen ziet, denk, nou, dat is heel mooi, hè? Want je kijkt om je heen. Alleen jij hebt het gevoel van als ik die dingen zie, dan moet ik daar wat mee of zo. Ja, nee, niet, of... niet per se zo, maar ik kan me heel slecht op één ding focussen. Ja. Voor mijn gevoel. Want ik vind het. Ik probeer wel heel graag ook gesprekken te volgen en zo. Ik kom weer mijn kant op hoor. Oh, ja. <laughs> ik vind het heel lastig om weer? dan uh, op, op één ding te letten. Ja. En dan stoort dat eigenlijk in mijn hoofd. Ook bijvoorbeeld als ik met de toets bezig ben, dan denk ik niet aan mijn toets, maar denk ik bijvoorbeeld aan wat ga ik morgen doen. Ja. En dat, dat vind ik dan heel lastig. Ja, ja. En dat heb je eigenlijk de hele dag door. Zijn er momenten waarop je het niet hebt? Als ik lessen heb vandaan, ja. Oh ja. dan uh, is het meestal dat ik gewoon aan één ding denk. Ja. Dan kan ik ook nergens anders aan denken. Nee, dus dat lukt ook niet. En wat maakt dat dat zo werkt voor jou? Dat omdat ik dan bezig ben met mijn paard en met Daan en met mezelf. En dan is dat toch een soort rust in mijn eigen hoofd. Ja, ja. En dan kan je het dus al. Dus jij doet op dat moment iets... Ja. ...waardoor je heel goed die focus kan houden. Wat ja. is dat? Loslaten. Loslaten. Een soort ontspannen. Ja. Wat gaat Luna nu doen? Ah, oh, weg. Waarom? Uh, Omdat ik weer weer afsluit, denk ik. Ja, weet ik niet. Ik ook niet eigenlijk. Nee, maar als je het zegt, als ik ja zie, dan denk ik nee, dat is het niet volgens mij. Oh. Of wel? Dat je zegt, hè, denk ik? <laughs> Mama, kan ik het loslaten. Kan jij je oortje uitdoen? Omdat niet alles hoeft te horen, dank je? Ja. Mag ik wel uit Ja hoor. Ja. Een mooie grens. Het is oké. het is oké. Gaan we lekker staan op je beide benen? Ja, mag jij zijn? Ja? Wat raak je wel? Moeders reactie? Ja. Gewoon gelijk willen weten waarom. Ik voel dat je uitleg verschuldigd bent. Ja. magazijn zijn, heb je dat gevoel. Maar jij hebt eigenlijk iets vet dappers gedaan. Ja, dat was wel heel lastig. Ach, yeah. ja. Is het ook? Als je nou naar mij kijken? en je denkt, oh, je moet dat zeggen, maar <laughs> je ik mag het helemaal niet, hè? Moet ik? Oh, lastig. Ja. Ja, het zijn toch kleine stappen die ik erg lastig vind om te nemen. Welke stappen? Wat bedoel je dan? Om echt ja. dingen te zeggen, duidelijk. Ja. Want meestal moet ik ook eerst honderd oh, keer over dingen nadenken. En dan denk ik vervolgens weer van nee, het is geen goed idee wat ik doe. Ja, dus jij zit constant hier. En dat is ook die dingen die jij zegt eigenlijk, van ik zie zoveel, ik ben zoveel in mijn hoofd. Terwijl eigenlijk, je bent nu heel erg puur, je zegt het. Er komt ontlading in je lijst. Ja. Ja. Hoe moeilijk het ook is, hè, want keuzes zijn niet altijd moeilijk, hè, of makkelijk, hè. Dus dingen, als je het teruggeeft, als het iets persoonlijk is, en je geeft het terug aan iemand, dan is dat altijd, denk ik, moeilijk. Ja. Want het is echt jouw kwetsbaarheid die je gaat <laughs> laten zien dan. Ja. Dat dan vind ik wel heel lastig om daar ook over te praten en zo. Ja. We worden bijna weggewaaid, hè? <laughs> <laughs> Maar hoe voelt het nu anders dan net? Of is het nu? Een soort drukker af, Ja. Maar ook een soort gevoel dat ik aangekeken word. Oké. Okay. Nou ja, niet per se aangekeken wordt met camera, maar meer met mensen. Ja. Maar je bent er ook zelf nog heel erg mee bezig, hè? Ja. Wat heb jij nu nodig om daar, om daar een beetje los van te komen? Wat kunnen wij hier in deze ruimte doen? Op zich dat het gaat vanzelf alweer over. Ja, Dus je kan wachten tot het er is, of je kan een keuze maken van: hé, hey, ik merk dat ik er nu last van heb. Want ik ben daar nog met mijn aandacht. het paard is ook daar met zijn aandacht. En ja, die is ja. ook niet hier bij ons. Dus wat kunnen wij voor jou doen? Uh, ik merk als ik al beweeg, dan lucht het wel een soort van op. <lacht> nou ja, zo staan is denk ik ook wel beter. Ik dat niet per se dan ook moeder zie. Oh ja, is het is anders al? Ja. ja? <lacht> Gaan we even een stapje opzij? Ja. <lacht> Nou. En wil jij nog eens met je benen op, op de grond staan? Ja. ja. Hoe is dat anders? Ik krijg wel weer last van mijn rug. Heb je pijn, in je, dan krijg je last van je rug, als je zo staat? Oké. Dan krijg ik gewoon weer stress, maar als ik zo sta, dan sta ik een soort onbelastend op mijn rug. En dan zo merk ik weer dat ik rugpijn heb. Oh ja. Oh, grappig ja. ja. En dan kan jij, want je staat ook overstrekt, hè, kan jij in deze houding ook kijken of je je ontspanning nog goed hebt? Er toch wel die rugpijn. Ja. Dan moet je gewoon lekker staan zoals je gaat staan, goed? Als jij merkt van, hé, hey, hier word ik ontspannen van de <laughs> En gelijkertijd is dat ook een, signaal. mag je het wel zien als signalen. Hij is er niet voor niks. Ja. En er lopen eigenlijk een beetje twee thema's door elkaar vandaag. Hè? Ja. We hebben elkaar net al ietsjes langer gesproken voor de camera. Dus dat stuk met je moeder van... De... Anna, ja, hoe kan ik mezelf laten zien en horen zonder dat ik het gevoel... heb als ze wordt boos of ik... Uh... En het stuk, die chaos in je hoofd. En hoe krijg ik die vakjes dicht? Ja. Wat ligt er voorop nu vandaag? Wat, waar... Sorry, ik weet niet helemaal Oh, Sorry, gezang. wat ligt er voorop nu vandaag? Ik denk wel gewoon vandaag de rijdag en zo. Dat was. Dus, dus wat we gewoon met jou praten op dit moment voorop. Ja. En daarna is mijn aandacht aan die kant en aan die kant er ook. Ja. Ja, wat ik zit te denken, we kunnen namelijk dingetjes die jou nu bezighouden, neer gaan zetten. Ja. Uh, en kijken wat daar gebeurt, dan ook met het paard of bij jou, wat je daarbij voelt. Dus uh... dat we even in de oefening schieten. Ja. Of is dit praten voor jou fijner? Ik vind het allebei fijn. Allebei fijn. Um... Jij mag kiezen. Ik ben heel slecht in mijn mening geven. I know. <laughs> uh, dus met dingen neerzetten, dat we, dat we gewoon dingen neerzetten en dat we dan hier staan en dan... Ja, ik denk we kunnen even, bijvoorbeeld, want heb jij nu heel veel meer dingen in je hoofd dan die twee of niet? Nee. Dus, dat is, dus eigenlijk is het al best wel... Hoe, rustig, hoe, hoe druk of hoe rustig is het nu in jouw hoofd? Het is nu wel rustiger dan normaal. Oké. Okay. En heb jij een altijd, is het altijd zeg maar, hetzelfde druk, uh, chaos? Niet altijd. Het gaat een soort ook weer met ups en downs. Oké. Okay. Ja. En als je daar een cijfer aan mag geven van 0 tot 10... Hoe bedoel je? Nou, als 0 is dat je echt enorme chaos hebt. Heel heftig, gewoon uh, constant. Ik denk... Uh, 4, 5, 6. 4, maar 5, op dit moment een, een, een 7. Maar ja. normaal gesproken is het 4, 5, 6. Dus hij schommelt eigenlijk de hele dag door tussen 4, 5, 6 en nu is het een 7. Ja, okay. daar heb je ook al een keuze in gemaakt, nu, hè? Nou, ik vind het wel heel lastig om zulke keuzes te maken ook. Ja, maar je doet ze. Ja. En dan? Ook een soort fijn gevoel, maar aan de andere kant ook van, ik weet niet zo goed eigenlijk. Oh, je loopt me onver. Ik moet recht gaan staan. Ja, je moet... Hij vraagt jou om sterk te staan. Ja, nou ja, aan de ene kant is het ook wel fijn om soms zo'n beslissing te nemen, maar ik heb niet altijd het gevoel dat ik het beter weet. Nee, maar je hoeft het ook niet per se beter te weten. Moet je, moet je, het, altijd be moet je het beter weten? Nee, niet altijd.